Hoi, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ho, no, ho, ho. Nu doe je het weer. We deden net ook al een recording, die was mislukt. Nu doe je het gewoon weer. Hoezo denk je nou steeds dat dit jouw kanaal is? Omdat we hier in mijn kamer zitten. Oh, what the fuck. Heyo mensen, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Barend. ik ben ook al almost normal, maar Ook al almost normal, ook al bijna normaal. En ik zit hier samen met... Lisanne Snelder, van ja? het kanaal Lisanne Snelder, origineel. Dit is Lisanne en Lisanne is mijn ex. Ja, niet helemaal mijn ex, nee. Lisanne is mijn ex klasgenoot, rustig maar, meisjes. Hij is dus... nog steeds single. Ja. <laughs> en vandaag heb ik heel leuk een video gestolen van Marije Suurveld. Zuur ja. Uh, in ieder geval lekker ding, echt hit me up. I, I know you want it. Maar ik heb van haar een hele tijd terug, had zij een video gemaakt over stokfoto's nadoen. En dat leek mij een heel leuk idee. Dus ik heb wat stokfoto's uitgezocht en die uh, gaan wij nu doen. Heftig. <laughs> ik ben heel bang voor de foto's namelijk. Alright. Oké, okay, de allereerste foto. Deze. Um, oh. Nou ja, we gaan hem uh, nu doen. Nou, dan uh, gaan we nu de eerste foto nemen. gewoon, wacht. Zo. En dan... Het <laughs> lijkt het een beetje. Doe het goed. Dit is zo cringe. <laughs> dit is echt heel cringe. <laughs> nou, ik denk dat het wel gelukt is. Oh, sorry. Oh, dit is zo erg. <laughs> wow, dat, dat deden we goed. Ja, nou, dat was de eerste foto. We hebben nu ook natuurlijk een tweede foto. Zullen uh, we dat tegenaan? Dat je de eerste hebt ook oh gedaan dus en zit gewoon. Nee, moet niet ja, weet je, maar aan. let's go for it, man. Ik ga op mijn Wacht maar, ik ga wel iets meer zo. Ja, dit wordt hem, ik voel hem, ik voel hem. Wacht, wacht, wacht, Moet ik lachen? Wat doe ik? Jij moet lachen, ik moet gewoon. Um... Je, bent, je bent heel serieus. <laughs> Ja, ja, is dit het? Dit is hem, hè. Dit is er, dit doet een 3, 2, 1, <grijgene> wow. Oh, ik verloor net mijn even <laughs> En de derde foto. Deze is wel gelukkig wat rustiger en wat makkelijker. Volgens mij kan het ook wel. Het is namelijk uh, deze. Ah, dit is te doen. Hoop ik. Nou, zullen we het maar doen dan? Zullen we de laatste ook nog doen? Uh, laten we... oh, is dit niet te Dit is nog maar nummer 3. Okay, dit is nog dus helemaal de de de niet de, de laatste. Sorry. Die denkt er nu al vanaf te zijn. Ja, denk ik niet. <coughs> Voor zo te zien ben ik iets aan het uitleggen op het scherm zo. Uh, uh, met deze arm. Ik ben heel serieus aan het uitleggen, want... Kijk, ik leg je namelijk... Oké. Okay. Uit wie al vijf. Ja, volgens mij doen we het, hè? Ja. Oké. Okay. Eh, ik drie... dacht dat deze moet ik doen. Deze arm. Oh ja, ja. deze moet op de, op de ding. Oké. Okay. Ja, we doen hem. Potverdorie. Yes, we hebben hem. Potverdorie. Oké. Okay. Op naar de volgende. Jongens. En de volgende foto natuurlijk. Deze is wel grappig, want... Uh... Ik ben uh, eh, eh, eh, niet heel lang, <laughs> dus uh, het past wel een beetje. Ja. Ik vind dat Jockey trouwens wel echt <laughs> ja. enorm schattig. Enorm schattig. <laughs> Ah, ah ik, zo lang ben ik. <gif> ik denk dat we hem wel hebben, toch? Wacht, moet ik door mijn knieën ook zakken? Want ik ben wat pijn Ja, Je hebt wel iets of kleiner, ja. Oké, je moet iets door je knieën dan. En ik moet wat meer zo, zo, en dan... Jij moet iets meer Hij moet tegen mijn hoofd, hè? Jij jij maar, maar jij ja, maar jij moet iets meer die kant op. Ja, die kant op. Uh, uh. Anders valt het net uit beeld. Oh. Ah, uh, we hebben hem, hè? Mm -hmm. Ja, we hebben hem. <sweak> nice! Oh, dan moet je echt zo'n klikgeluidje in doen. En dan nu? De laatste foto. Wow. <laughs> nou. Dit, dit beschrijft gewoon mijn leven. Ja en mijn relatieproblemen. Let's go. Ja, nou, oké, okay, dan zijn we nu uh, bij de laatste. Doe zo mijn best hiervoor. Zo. Wacht, ik vind ook eens een beetje schuim deze kant op. Nou ik. Uh, dit, dit, dit zijn mijn relatieproblemen. Hé, hey, lijkt het? Lijkt het? Het voelt voor mij alsof het lijkt. Is dat zo? Het is zo zwaar. Mijn leven. Het, uh, Doen we hem? Doen we hem? Doen we hem? We, we doen hem toch? Ik maak voor mij stil uit. Ah, we ah, hebben we hem. Ah, potverdorie. Geneeld. Ja. Dat vond ik wel lastig hoor. Ja, kan... ja die relatieproblemen die zaten op mijn die, die, die zaten diep. Nou ja, laten we dan maar weer terug naar het bed. Wow, dat deden we goed. Ik vond het goed gaan. Oké, okay, nou ja, dat waren de foto's. Het ging volgens mij best wel goed. Ja, dat was de video voor vandaag weer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet natuurlijk allemaal niet even naar Lisanne de kanaal te gaan. En even... Linkje staat in de beschrijving. De beschrijving oh ja, en dan, en, dan, en dan eventjes een like achter te laten daar. En eventjes zo abonneren en zo. En dan, uh... Want wij hebben ook een video opgenomen op mijn kanaal. Ja, een hele leuke video. Die gaan jullie ook zien. Dus uh, hou het in de gaten. Dan valt er nog maar één ding te zeggen. En zoals altijd is dat like, abonneer, reageer. En ik zie jullie... De volgende keer, ik wilde zeggen morgen, maar ik ben gezond met volgende zeggen. Dus ja. Doei. Oh, die faalde echt heel erg. Oh, nee. Ik zet mezelf zoveel lul op het internet.